Rond kwart voor zeven vanavond is een vrachttoestel, Boeing 747F, van El Al, neergestort in de Belmenmeer in Amsterdam. Een drama wat ons in heel het land wakker geschud en ontwutst heeft. De route klopt niet. Ze houden iets achter. Als ze met radarbeelden hebben geknoeid, dan zit het wereld is? Mannen in witte pad. Ik heb meer dan 300 mensen in de Belmen die ziek zijn. Weet je zeker dat je die strijd aandurft? De Luchtvaartwereld, Den Haag. En je hebt al tegenstanders uitgekozen. Het gaat over mensen. Ze moeten ons vertellen wat er in dat vliegtuig zat. Stream de serie Rampvlucht op NPO+.